De leerlingen vinden het een boeiend verhaal. De bloemenverkoper laat nu ook een deel van zijn administratie in. Zo begint de opgave. En de vraag is als volgt. Bekijk onderstaand deel van zijn administratie. Bereken welk bedrag er bij de nummers ingevuld moeten worden. Schrijf je berekeningen op. Doe het zo. Noteer de nummers 1 tot en met 4 op je antwoordblad. Vul bij de nummers het juiste antwoord met de berekening in. Het is een driepuntsvraag. Dat betekent dat je meerdere handelingen moet doen om die punten binnen te slepen. En ik zal je later laten zien waar je punten voor krijgt. Gegeven is ook dat in de maand oktober de verkoopopbrengst inclusief btw 6% is op een bedrag van 13.250 euro. Omzetbelasting, omzet exclusief 6% btw moet je gaan uitrekenen, de inkoopwaarde, de bruto winst, bedrijfskosten en de netto winst. Ik hoop dat je in het rijtje en het verband ook ziet dat eigenlijk wat we gaan doen is omzet, min inkoopwaarde is bruto winst, min bedrijfskosten is netto resultaat. En waarom is het netto resultaat? Omdat het een winst kan zijn of een verlies vergelijkbaar met je toetscijfers die je misschien hebt gehaald. Bijvoorbeeld een voldoende of een onvoldoende. Normaliter is het zo dat we in de Berekeningen houden we geen rekening met de belasting toegevoegde waarde. En dat komt omdat de btw die je van klanten ontvangt moet je betalen aan de belastingdienst. En alle btw die je betaald hebt over je inkopen en bedrijfskosten krijg je terug. Voor een ondernemer kost de btw per saldo dus niets. Hoe ziet dat rijtje er dan verder uit? Omzet is de afzet, oftewel hoeveel je verkoopt, keer de verkoopprijs. En de verkoopprijs is altijd zonder btw. De inkoopwaarde, afzet keer inkoopprijs, ook zonder btw. Haal ik die van elkaar af, heb ik de bruto winst. En eigenlijk weet ik dan hoeveel heb ik verdiend op mijn producten. Ook wel de bruto winstmarge genoemd. Haal ik daar de bedrijfskosten vanaf, bijvoorbeeld huur, personeel, elektra, etc. Dan hou ik over wat ik heb verdiend, wat mijn resultaat is... Oftewel winst of verlies. Terug naar de opgave. Gaan we kijken wat er staat. Verkoopbrengst inclusief 6% btw is 13.250 euro. En ik wil weten hoeveel de omzetbelasting is. Ik gaf net al aan dat we in dit hele verhaal moeten de btw eruit laten. Dus dat betekent dat we die moeten gaan berekenen. Als ik het er weer na zet. Omzet min inkoopwaardes bruto winst. Min bedrijfskosten is netto resultaat. Dat betekent dat we eerst moeten berekenen, naar twee uiteindelen hoeveel dat bedrag, hoeveel die omzet nou is zonder de BTW. Als ik ga kijken, zie ik de verkoopopbrengst inclusief 6% BTW. Dat betekent dat het hele bedrag 106% is. Namelijk 100% plus de BTW die er bovenop komt is 106%. Dat betekent. Dat je die 13.250 gedeeld door 106 keer 6 is 750 euro. Die omzetbelasting is dus bij 1 750 euro. Ik heb hierbij mijn berekening laten zien. Dus ik weet dat ik mijn docent mee kan nemen in mijn verhaal. Bij 2. Omzetbelasting. Omzet, omzet x En dat betekent... Dat je hem op twee manieren kan doen. Dit verhaal is 100%, deze is 6%, dit is 106%. Wil ik alleen 100% weten, kan ik hem doen 13.250 gedeeld door 106 keer 100, kom ik uit op 12.500. Of 13.250 min 1, namelijk die 750 euro, is 12.500. Beide manieren van berekenen is, is goed als je maar laat zien dat je een berekening opschrijft. Vervolgens weet ik oké okay, mijn omzet is 12.500 min de inkoopwaarde is bruto winst. 12.500 min 3100 kom je op een getal uit van 9.400. Ook hierbij schrijf ik weer keurig netjes mijn berekening op. Omzet min inkewaarde is bruto winst. Min bedrijfskosten is netto winst. Bruto winst is 9.400. Minder bedrijfskosten. En dan weet ik mijn netto winst. Oftewel 9.400 min 3.200. Kom ik op een resultaat van 6.200 positief. De netto winst. Is dus 6.200 euro. Hoe ziet de puntenverdeling er dan uit? Je ziet hier staan dat je voor die 106% dat je daar 1 punt voor krijgt. Dat betekent dat die 750 euro is 1 punt waard. Vervolgens moet je die eraf halen. kom je op een omzet van 12.500 en ook dat is 1 punt waard. Vervolgens vul ik het rijtje in, omzet, min is bruto winst. Min bedrijfskosten is net al winst en ook voor dat laatste antwoord krijg je een punt. Let op, het is hierbij belangrijk dat je je berekeningen opschrijft. Mocht je hier per ongeluk een foutje maken en de rest is goed, kun je in ieder geval nog een punt verdienen. Schrijf je berekeningen niet op, kun je helaas geen punten verdienen. Het staat er duidelijk bij, vul bij de nummers bij het juiste antwoord met de berekening in. Het is dus belangrijk dat je die opschrijft. Wil je hiermee verder oefenen? Ga dan op zoek in je boek of in de examenbindel naar de examenheenheid Arbeid en Productie. En ik wens jullie ontzettend veel succes met het voorbereiden op je eindexamen. Succes!